leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, ls die voor vooral Vandaag ga ik pad met deze meneer, ik kan geen naam noemen. En deze beerkat En dat is echt super vet. En daar gaan we ook zeker lol mee hebben vandaag. Ik heb twee collega's erbij, omdat ik het onrealistisch vond dat uh, ik alleen zou zijn als DSI. Want we zijn DSI, hè, die zijn speciale interventies. Alleen hun zijn wel gewoon nog de standaard GTA poppetjes. Dus vergeef mij daarvoor. Ik hoop het goed te kunnen maken met dit ding. We gaan hem even testen. Ik heb er al mee gecrossed. Ik weet nog niet of hun überhaupt instappen of hoe dat allemaal gaat. Hij valt me in ieder geval op. We zijn dus met z'n drietjes vandaag. Er kwam vast nog wel iemand bij maar Ik laat het even bij 3. Nee. Nee, dat is geen DSI melding. We gaan uh, eens kijken. Hier staat het sowieso helemaal vast met verkeer of zijn ze aan het parkeren? Ik weet het niet. Ah, daar staat een politieagent. Nou, net even in de gaten. Of zijn niet uh, wat aangevallen of iets? Dan moeten we natuurlijk wel ingrijpen. Ja, en wat doen we hier nou met dat ding? Gaan we nou? Uh, gaan we nou rondjes rijden of meldingen? Ja, we gaan sowieso meldingen rijden. Uh, de ene zal wat meer DSI gerelateerd zijn we dan de andere. In Hill. Maar we, we houden het zo realistisch mogelijk in dat opzicht dat ik uh, uh, niet meldingen ga pakken zoals dit. Of uh, een inbraak of noem maar op. Maar wel een beetje persoon met een vuurwapen of dat soort dingen allemaal uh. all ja, die gaan we we pakken. Ah, dat is raad raad raad. In grape seed. Ja dat is altijd jammer. Nee, die gaan we even laten. Maar dat zal meldingen pakken pakken gewoon. Gezochte personen, uh, mensen met wapens, uh, schietpartijen, noem maar op. 1201 dat is 1201 ja, Ook weer niet. One, Lincoln, 18. We have a alert on Way in transit. Ja, daar gaan we gewoon in. Yolo. We, we moeten... Rijf, De vuurdoop moet er zijn. En dat is met deze melding. Iemand probeert een privé vliegtuig te, te jatten. En de kamar is super druk met overlast van een, uh, een uh, vervelende reiziger ofzo. Weet ik het? Wij gaan naar Prio 1 die kant op. Want jullie hoorden het rijden als Prio 1. Niet plilo 1. Prio 1. En uh, ik zou maar aan de kant gaan voor dit ding. Als ik de mensen hier was. Want hij is badass hoor. Het voertuig is een Amerikaanse officieel qua... Uh, opbouw zeg maar En uh, de maker daarvan En de skin is gemaakt door Een Nederlander zoals je ziet Er staat dus DZ Noord-Nederland op Politie en het DZ logo op de deuren uh, Wie het precies heeft gemaakt Ik kan het wel even een beeld laten komen Want de naam ja ik heb hem en niet voor me En het viel mij gelijk al op tijdens het downloaden Tot de naam Nou niet echt de naam was waarvan ik zeg Zo die kan ik goed uitspreken Ja gaat kijken het hier niks aan de hand. Dat denk ik aan het best snel. Bing. not have a license yeah, oké okay, dat boeit me niks license als een huh? het klinkt een beetje alsof ze zeggen hij heeft geen vliegbevred ofzo. of zo maar ja dat dat is niet echt belangrijk je hoort gewoon geen vliegtuig te stelen dus de melding is eigenlijk er is iemand op het vliegveld geglipt en die jat nu nog een vliegtuig Beter tot dat ding open gaat, want ik ram hem er gewoon doorheen en dat gaan we dus ook doen, want deze gaat toch wel open. Ja, ik zweer je, ik zet hem er gewoon voor hoor. Zie je wel, aanhouder wint. Staan blijven, DJZ, politie, dat ben ik. Staan blijven. Ik ga echt niet rennen hoor. Oké, okay, die was mis. Met de BRK achteraan, boys. Nee, dat lukt natuurlijk nu niet, hè? Ga ik even via deze weg instappen. Oh, hij had een autootje. Hij heeft een autootje gejat. Stap in. Dit gaat helemaal fout. Ja, lekker. hebben een autootje, meer, meer een truck, komt er een vliegtuig? Nee, mooi. Maar we hebben ook een truck hem dat wel. Ah ja. Alleen heeft geen helm Oké. Okay. Jullie kunnen me wat. Ik ga dit doen. Waar liggen die spikes? die worden normaal tegen gespand. Nee, nou, oh, oké, okay. dat kan hier blijkbaar niet. Staan blijven. Stoppen. Handen omhoog. Handen omhoog. Ja, lekker man. Met de glok. Vuurlijnen, collega's. Vuurlijnen, let er alsjeblieft op. Ik ga naderen, boys. Jullie houden hem onder schot. Jij bent aangehouden. Voor diefstal van een privéjet en een karretje. Ja, waarvoor is het eigenlijk? Ja, we moeten dat vliegtuig even laten afslepen. Hallo, Matt Wim. Uh, ik bedoel, uh, iemand van deze waar jullie de naam niet van mogen weten. Ik uh, bel even voor een vliegtuig wat uh, gestolen is en daar nu aan staat te chillen. Ja, hij, hij doet het nog hoor. Dank je wel, Pek. Hoi. En oh. we gaan, hè? Oh, jullie willen weglopen, hè, boefjes. Ja, dit ding laten we gewoon staan. Is vast wel iemand die... Uh... <coughs> nee! Oh my god. Hebben ze nou echt gekozen dat HUN de transporteenheid worden? Of, oftewel, wij dus. Nee, hier heb ik het in, boys. 12 12. No, 18. We have vehicles racing in Los Santos International. Nee, wat? Ik word aan mijn eigen auto gegooid, gek. komen En snel een beetje. Hey, hey, hey, hey. Oh my god, zit ik er nou echt naast ook gewoon? Oh, nee toch? <laughs> nou, goed. Dan, uh, ik zou zeggen, ik zie jullie zo als we terug zijn. Want deze rit, ja, dat gaat nog heel lang duren. Dus ik ga ondertussen maar uh, even mijn WhatsApp checken. Want ik kreeg een paar pingetjes. Tot zo. Nou, ik denk, ik rij even lekker met hem mee vervolgens komen hier aan ik wachtte, die spant gewoon de hele auto helemaal voor niks, oké, okay, wij gaan door X, even kijken, nou, allemaal niet interessant voor mij, voor mij melding en X, even kijken nee, ook niet we gaan niet de uh, homeless people attacken met de DSI en dat is helemaal in de desert ze kunnen me wat dus we zijn sowieso solo nu 1201, 1201 uh, 12. We En kijken of we nog wat kunnen echt als deze Tot zo. Dispatch to all swat units. Dat kreeg mijn aandacht en daar gaan wij natuurlijk ook naartoe. Een stukje rijden, we hebben blauw erop gezet. En we gaan die kant op, ik ga hier gewoon jolen naar boven. Hoppakee. Met de auto ik stop niet voor je hoor Het gaat nog opvallend goed hoe, uh, hoe hard ik met dit ding cross En tot ik niks ram Klop het even af hoor Veel te goed gaat het Verdacht goed Normaal met een toeran of met wat dan ook had ik al lang iets gerand. Ik denk toch dat de mensen begrijpen dat ze niet moeten fucken met deze auto en maar aan de kant gaan en niet rare manoeuvres gaan uithalen. Voor de mensen die het niet hadden meegekregen, er is dus een, want ik had het helemaal niet verteld ik, er is een maffia attack gaande. Oh god, we krijgen allemaal mails. Op oh, mijn telefoon binnen. Over het virus wat er nu speelt. Oh ja, nee, nee, die was mis joh. Die was, ja ik weet trouwens, die hitbox van deze auto die is wat breder dan de auto zelf. Dus als je ergens zo langs gaat als dit, ja zie je, dan raak je hem terwijl het dus echt mis was. Hier oh, ben ik al eens geweest op die locatie. Ik mag toch hopen dat het bulletproof is trouwens. Hè? Dat weet ik eigenlijk niet. Hola amigos! DSI eerste plaatsen. Ja, je kunt me wat, schiet maar wat je wilt. Ik pak jullie allemaal de moeder. Kom hier, Wel oh, je wet. Wie moet ik hebben? Oh, ze komen van deze kant! Hola collega's. Het is een beetje chaos hier. Vier daarzo. zo. Vaak raakt ook zie ik nu. En we hebben het gekleerd. Lekker man neef. kijk goed. Allemaal nieuwe wapentjes innemen. Oh collega gesnuiveld. je naar binnen? Sinds we net kun je hier naar binnen gaan? Is dit het? Nou, dat is het ook echt. Ik zeg wel, sinds wanneer kun je naar binnen? Maar ik heb überhaupt nooit gekeken of je naar binnen kunt. Maar ik dacht, dit is een heel casino. Dit is het casino, oké. Okay. Weet, nou, weet je wat ik ga doen? En, ik vind het goed. Dit mag de reguliere politie op gaan ruimen. Dan zijn wij het goed voor als DSC. Knip knipoog. knip oog. Nee, ik wil clean players close. En de rijder weer gewoon uit, dus alsof er niks gebeurd is hier. Wij zien nu weer spik en span uit en we gaan door naar de volgende melding. Wanted person in Mirror Park. Komt u maar. Wij gaan nu kant op. En het is niet zomaar een wanted person. Het is een zeer gevaarlijke verdachte waar dus de DSI ter plaatse moet komen. Ja. Oh, je rijdt verkeerd, ja ik rij gewoon even zo. Ja, overal rode stipjes op de map. Ik weet het, maar ik focus hem op de wanted person. Ja, die paal die ging omver, maar ik reed er niet tegenaan. Knap hè? Ik heb het net uitgelegd met hier het heatbox. Wie, wat en waar, wordt er gezocht. Hola, jij wordt gezocht. Daisy is er. Hallo. Ik pak mijn glok alvast. Meneer, goeiedag. Daisy. Oh, iets zegt erbij. Hallo. Hallo gaan. kan ik u helpen? Ja, hij bent aangehouden. Ik? Weet je het zeker? Hij gaat schieten. Ik heb mijn al vast. Ja, dat weet ik heel zeker. Je moet met mij meekomen blijven. Wat dat het? Omdraaien. Oh ja, nee, ja. omrijden. Nou ja zeg. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ik denk dat elke daisy uh, inzet zo makkelijk ging. Dan hadden we nu. Dan kon ik ook wel daisy zijn in het echt ja, ga je nog fouilleren. Ik had wel wat meer actie verwacht bij deze. Ja, oh. een zakje wit poeder. Haha, verdacht. We volgende. Nee, ne volgende. Oh ja. Yeah. Heavily armed gunman. Karrrrr. Gaat goed. Als ik die taxi was, zou ik er echt maar aan de kant gaan. Maar nogmaals, ik zei het net al, ik vind het echt opvallend goed gaan hoe ik mij met dit ding door het verkeer manoeuvreer. Heavily armed gunman. Die moet niet te missen zijn. Hopelijk staat hij daar. Oh, hij staat daar. Denk ik, hè. Hallo. Oh, daar loopt hij. Ja, je kunt schieten wat je wilt, maar mij raak je toch niet, vriend. Ik zeg je eerlijk. Als de... Als, als... Ja, we gaan eerst eens dit stoppen. Volg mij maar kom maar achter mij aan. Kom maar achter mij aan. Ik wil de Rijkswaterstaat al weg hebben. Oh, er is al een Vito bij. We gaan hem smoken. Smoke smokken, smoke, m, smoke m. Hoppakee! Oh shit! Wordt hij gesmokt? Wordt hij gesmokt? Ja! Ja, wordt hij gesmokt? Hij wordt ziek gesmokt We gaan hem nog een smaken. nog. Oh shit! Hij doet hem niks. Mij wel, geloof ik. Ja, dan doen doet we hem wel iets. Handen omhoog. Ja. <laughs> hij is dood. Oh, nee. Aan Oké. Okay. Ja, we hebben een probleem. Want hij heeft. Een ander pakken je ja, aan dan ik Don't dacht. Aan je omhoog. Ja, heel goed man. Eenmaal aanhouding. Oh nee, ja, ik weet het niet zeker. Is je nou. Je bent aangehouden vriend. Het is hier verdacht stil. Is hij nou dood leeft hij nog? Ik snap het allemaal niet meer. Wat ik wel denk van, ik ga je weg. Kan ik hem doodschieten? Nee, ja, hij is dat. Ik weet het allemaal niet. We drukken op end. Hij is weg. Melding opgelost. Iedereen leeft weer. Eind goed, althoe goed. Wij gaan door. Naar. Nee. Wij gaan door naar. Nee. Wij gaan door naar. Nee. Wij gaan door naar. Nee. Nee. Nee. Oh. Nee. Nee. Nee. Grande Desert code 3 Ja, ja, ja. Neem deze video niet serieus We gaan gewoon lekker door van melding naar melding En we lossen het enigszins op Door niet dood te gaan en Iedereen te redden die gered moet worden dat oh, is een witness hallo u had deze besteld Hi. oh oké. Okay. het was iets anders dan ik dacht ik zag een man die werd in een zwart, matzwarte baller 5 uh, met dit nummerplaat getrokken deze nummerplaat, het nummerplaat, dat nummer weet ik veel, waar rijdt hij nou? Oh shit, hij rijdt hier. Dus hij is hier de snelweg op gegaan. Ik zeg jullie één ding, dit gaat nog wel even duren voordat we die hebben. Want dat, dat voertuig is waarschijnlijk snel en wij zijn nou niet heel snel. Oh shit, ik was niet aan het opletten. Ja shit, hij gaat. Uh... Oh ja, nee, ik zag het gebeuren. Nee, ik voelde het gebeuren. Het stuur draaide namelijk redelijk um, volledig naar links. En daar was ik niet helemaal op bewust. Ik moet nu even tussen die en die vrachtwagen doorzien te komen. Nee. Dat was allemaal perfect. Ja, dat ding is nu alweer bijna in het noorden. Oh, hij gaat hierheen. Oh, dan kunnen we hem hier afsnijden. Maar snap. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, snap je. Oh, shit. Snap jullie nou hoe moeilijk dit in het echt is? In het echt heb je niet een stipje waarmee je de kaart kunt openen en denken van, hmm, eens even kijken waar we nu naartoe rijdt. In het echt moet je dus echt gewoon volledig hebben van ANPR camera's en uh, burgernet misschien en heel veel geluk denk ik ook wel een beetje oh. oké okay, dit gaat fout even kijken hij komt hier zo gelukkig kan deze beercat heel veel hebben en kunnen we hier doorheen? Nee. Oh, shit. En doet hem dit allemaal niks. Als in schade toebrengen. Oh, een paaltje. Ja. Daar staat hij. Oh, ja. You got a big problem, my friend. Kom hier. Want je hebt een beercat achter je aan zitten. En dat wilde je niet. Er zit nog een slachtoffer in. Handje omhoog, uitstappen. Daar ben je nou. Stoppen! Ja, het kei goed. Je bent aangehouden. Hoppakee. Oh, hoppakee, lekker man. Jij bent zijn broer. Ah oh nee, ik dacht even dat het precies hetzelfde waren. Jij bent het uh, slachtoffer en jij mag je weg vervolgen. Rustig aan meneertje in dit autopeertje. Wij gaan stoppen. Nee niet stoppen. Traffic stoppen. Ik vind het veel te leuk, dus we gaan nog één melding doen. Do da, do da. Da, do Melding aan. Tier end. Melding aan, zei ik We report. laten ook gewoon blauw aanstaan nu gewoon. We've got nee. passing. Nee. Del Perro. Nee. All units. Nee. A possible burglary. Geen idee wat dit is neemt. die had ik kunnen aannemen. Dat is een inval geweest in de woning. Wat is dit? Veerdotje. Geen idee. Oeh trouwens. Hijjacked Aircraft. Die gaan we aannemen. En die zit ergens. We hebben een hijacked aircraft in West Vinewood. Laatste melden van de dag. We hebben een gijzeling op het vliegveld. Van een vliegtuig. Een vliegtuig wordt niet gegijzeld, maar de mensen in het vliegtuig als het goed is. als je achteruit gaat moet je toch de camera... ah nee dat heb ik allemaal niet meer ik wou net zeggen ik heb uh, oude versie van uh, het valt me nu pas op de oude versie van het uh, stuurscript er even erin gezet en bij de nieuwe versie had ik als je hem in zijn achteruit zette dat het de camera automatisch achteruit ging en nu viel hem me pas op dat dat niet meer gebeurde oh, oh, oh, oh, oh. Ik geloof dat dat vliegtuig al is aan het taxiën. En dus op de landingsbaan of opstijgbaan of de baan staat. Hij gaat ook opstijgen gek. Denk ik. Ah oh nee, hij gaat hier gewoon overheen. We doen gewoon hetzelfde principe, alleen deze rijdt wel tegen me aan. We zetten hem er gewoon voor. Oh, hij gaat gas geven. Zo, what the fuck. Wat? Hoe dan? Hoe dan? Ja. Hier kan ik niet doorheen denk ik. Ik zal er vol tegenaan rammen, ja dat ja. gaat dus niet. Dat ding is de water ingegaan. Hij is dus neergestort. Hij gaf ineens full trottel. Je kunt hier Nou hij is dood. Zat er blijkt er maar eentje er zijn in. geen een meer nodig. En hey mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Vergeef mij voor de onserieuzere video, maar laat mij ook een keer plezier hebben. En ehm. Um, ik denk dat jullie er misschien ook wel een klein beetje plezier van hebben gehad. Ik vond het in ieder geval een super vette wagen. En um, ik hoop dat jullie uh, nogmaals ervan hebben genoten. Ik zet even blauw aan. Ik ga nog even een vette screenshot maken. Met dit ding. Ons wapentje erbij. En dan uh, zou ik zeggen ja. Blauw duimpje omhoog. En tot de volgende video. Doei.